Om te weten waarom we tegenwoordig zoveel gebruik maken van relationele databanken, kan het interessant om te kijken naar de voorlopers van die relationele databanken. Waar komen die ideeën juist vandaan? En nu vraagt u zich misschien af wat die foto van die lancering hier staat te doen. Wel, er is de lancering van een Saturnus 5-raket en die bestond uit heel veel onderdelen, volgens sommige honderdduizend, volgens anderen een paar miljoen, en die moesten allemaal beheerd worden. Nu, om zoveel onderdelen te beheren, dat gaat niet meer op papier, vandaar dat er een databank moest ontwikkeld worden. En de firma die die databank heeft gebouwd was IBM. Zij hebben speciaal voor NASA hebben zij een databank ontwikkeld, die ze later gecommercialiseerd hebben onder de naam IMS. Nu, de manier hoe die databank werkte had heel veel te maken met wat die juist moest doen. Die moest die lijst met onderdelen die bill of materials gaan beheren. En hoe zit zo'n bill of materials in elkaar? Wel, we hebben een bepaald onderdeel, P1, en dat is opgebouwd uit andere onderdelen, P2 en P3 bijvoorbeeld. En P3 is op zijn beurt weer opgebouwd uit andere onderdelen, P4 en P5. We krijgen een hiërarchie van onderdelen. Elk onderdeel heeft een parent, P3 heeft als parent P1, en elk onderdeel kan ook children hebben. De children van P1 zijn P2 en P3. Eigen aan deze structuur was dat een bepaald onderdeel geen twee parents kon hebben. Vandaar dat we spreken over een hiërarchische databank. Dat was de structuur van die databank. Goed, wanneer we nu terugkeren naar die entities die we al zijn tegengekomen in de vorige video, dan liggen er tussen die entities relaties. We zien dat Joske in Schoten woont, Marieke woont ook in Schoten en Karen woont in Lier. Zo'n relatie heeft een richting. Hier kunnen we zien in welke gemeente een bepaalde persoon woont. We zouden ook het andere verhaal kunnen bekijken. We zouden ook kunnen kijken wie woont er in welke gemeente Dit zijn dus twee verschillende structuren die elk een antwoord geven op een bepaalde vraag. De eerste geeft een antwoord op de vraag in welke gemeente woont deze persoon. Joske woont in Schoten. De tweede geeft een antwoord op de vraag, welke personen wonen in deze gemeente? Wie woont er allemaal in Schoten? Er zijn twee pijlen die vertrekken uit Schoten. Wie woont er in Lier? Er is één pijl die vertrekt uit Lier en die verwijst naar Karen. Dus zo'n relatie in een hiërarchische databank had een richting. We moeten dus van tevoren weten welk soort opvragingen we willen doen. Het is een andere structuur wanneer we vanuit persoon naar gemeente willen gaan, dan wanneer we van gemeente naar persoon willen gaan. Nu, als we eens gaan kijken hoe dat die relatie dan in zo'n hiërarchische databank werd bijgehouden, hoe kunnen we met andere woorden weten wie dat er allemaal in een bepaalde gemeente woont? Wel, elke record in zo'n zo tabel van zo'n hiërarchische databank heeft een positie. Ik heb hiervoor die rijennummers gebruikt, Josken is positie 2, Marieke positie 3, Karen positie 4. En die posities worden nu gebruikt om die pijl te implementeren. Er is een derde kolom bij die, bij die gemeentetabel die geen naam heeft gekregen omdat het eigenlijk geen attribuut is. Het is eigenlijk een voorstelling van die pijl. En hoe moeten we die pijl gaan interpreteren? Wel, Merksem heeft geen inwoners volgens deze databank. En die 0 wil niet zeggen geen inwoners, maar die wil zeggen verwijst naar niks. En dat wordt waarschijnlijk duidelijker in Lier. Want Lier, daar staat 4 achter en 4 verwijst naar positie 4 in de persoontabel. Dat wil zeggen Karen. Wie woont er in Lier? Karen. Als we gaan kijken naar Schoten, dan zien we daar 2 staan en 2 verwijst naar Joske. Nu, Joske is niet de enige persoon die in schoten woont. Marieke woont ook in schoten. Wat we niet gaan doen, is bij die C 2,3 schrijven bijvoorbeeld. Daar staat alleen maar 2. Hoe geven we nu aan dat ook Marieke in schoten woont? Wel, daarvoor hebben we eigenlijk iets gelijkaardig in de persoontabel. En daar staat dat vanuit Joske er een pijl vertrekt naar Marieke. Die 3 die verwijst naar Marieke. En als we dan het volledige pad gaan volgen, dan gaan we eerst met behulp van die pijl in de gemeentetabel naar positie 2 Joske. En vanuit positie 2 Joske zien we een pijl 3 die vertrekt naar Marieke. En bij Marieke zien we dat er geen volgende meer is, daar staat een 0. En dat zien we bij Karen trouwens ook, Karen is de enige die in Lier woont. Die kolommen die we hier zien zijn dus geen echte kolommen, Naam, geslacht, leeftijd, straat, postnummer, naam zijn allemaal kolommen. Maar die nummertjes die daar staan, zijn in feite pijlen die verwijzen naar een positie. We krijgen dus eigenlijk een lijst van posities. En zo zien we dus dat um, de, de, ja, die, de, die laatste kolom, als ik hem dan maar noemen, dat die eigenlijk gaat bepalen in welke richting de relatie is gedefinieerd. Bij de bovenste tekening vertrekt de relatie vanuit gemeente. Bij Schoten zien we dat vanuit 2 naar Joske gaan en daar gaan we naar Marieke. Ik heb dat hier getekend door twee pijlen te laten vertrekken vanuit Schoten, maar u weet nu hoe dat, dat geïmplementeerd wordt. Dat is wat die 3 wil zeggen. Bij de onderste tekening hebben we de relatie in de andere richting gedefinieerd. En daar zien we dus dat we vanuit persoon kunnen weten in welke gemeente dat die woont. Joske en Marieke daar staat allebei een 4 en dat verwijst naar Schoten. Karen, daar staat een 3, dat verwijst naar Lier. In die gemeentetabel staat er overal een nul, omdat elke persoon natuurlijk maar in één gemeente woont. Er is geen volgende gemeente. Maar zo ziet u dus hoe dat in zo'n hiërarchische databank die relaties zijn gedefinieerd. Die pijlen die worden eigenlijk voorgesteld met behulp van die posities. En vandaar, van tevoren moet ik weten welke opvraging dat ik wil doen. Wil ik vanuit persoon naar gemeente gaan of vanuit gemeente naar persoon? Dat zijn twee verschillende structuren in een hiërarchische databank. Nu, voordat we naar de relationele databank gaan kijken, ga ik kort nog iets zeggen over het zoeken in een tabel. Hoe kan ik een record terugvinden in een tabel? Ik heb hier een meer uitgebreide versie van mijn persoontabel. Die gemeente heb ik even buiten beschouwing gelaten, waar ik dus naam, geslacht en leeftijd ga bijhouden. En ik zou graag een lijstje maken met iedereen die een vrouw is, geslacht is gelijk aan vrouw, en de leeftijd moet tegelijkertijd gelijk zijn aan 42. Hoe vindt zo'n databank dat terug? Wel, eigenlijk op dezelfde manier zoals wij dat zouden terugvinden. Ik ga naar de eerste record kijken, ik zie daar staan geslacht man, oké, okay, dat kan al niet juist zijn, ik ga naar de volgende. Hier staat vrouw, maar leeftijd 45, dat is niet juist. Ook 45, dat is ook niet juist. 44, klopt ook niet. 42, ja, ik heb één persoon al gevonden die beantwoordt aan die criteria, Kathleen. Kan ik stoppen? Nee, want er kunnen er meerdere vrouwen zijn die 42 jaar oud zijn. Ik moet dus ook verder gaan kijken. Ik moet dus met andere woorden die volledige tabel doorlopen. Hier zitten maar negen records in deze tabel. Als dat duizenden records zijn, moet ik die allemaal één voor één gaan bekijken. Om te kijken, is dat een record waarbij geslacht gelijk is aan vrouw en leeftijd gelijk aan 42? Dat maakt zo'n opvraging toch relatief traag. Het gaat een tijdje duren voordat ik een antwoord heb op die vraag. Stel nu dat ik dezelfde tabel heb, maar ietsje anders voorgesteld. Hier zijn de records gesorteerd op leeftijd. Ik ben nog steeds op zoek naar vrouwen die 42 jaar oud zijn. Het eerste record is een vrouw, maar geen 42, 25, 26, 34. Man, ook niet juist natuurlijk. En hier heb ik een vrouw gevonden die 42 jaar oud is. Als ik nu naar de volgende record ga kijken, zie ik iemand die 44 jaar oud is. En dan weet ik meteen dat ik kan stoppen. Hierna kan er geen vrouw meer volgen die 42 jaar oud is. Dus ik ga veel minder lang moeten zoeken wanneer zo'n tabel gesorteerd is op leeftijd. Als ik eens ga kijken welke gevolgen dat, dat heeft voor die CRUD-operaties, die Create, Read, Update en Delete-operaties, wel ik heb hier mijn tabel die niet gesorteerd is, dus die is niet gesorteerd op leeftijd, en ik zou graag een record willen toevoegen. Waar ga ik die toevoegen? Wel gewoon achteraan. Het is toch niet gesorteerd, dus eigenlijk maakt het niet uit en achteraan is de meest interessante plaats of de meest gemakkelijke plaats om plop toe te voegen, dat heeft geen enkel gevolg voor de posities van de bestaande records. Wanneer er ergens een gemeentetabel is die zegt dat Joske in Schoten woont met andere woorden vanuit Schoten vertrekt er een pointer naar positie 2, dan kan die nog steeds naar positie 2 blijven verwijzen. Dit is een, dezelfde tabel, maar in dit geval is hij gesorteerd op leeftijd. En ik zou nog steeds Plop willen toevoegen die 40 jaar oud is. Nu maakt het wel uit waar ik Plop ergens zet, namelijk Plop moet tussen Josje en Joske terechtkomen. Ik moet plaats maken tussen die twee en dan kan Plop daartussen komen te staan. Maar het gevolg is nu dat iedereen die volgt na Plop, dus eigenlijk vanaf Joske, dat al die posities veranderd zijn. Wanneer Joske in Schoten woont, dan stond er oorspronkelijk dat er een, een pijl vertrok vanuit Schoten naar positie 6, want daar stond Joske oorspronkelijk. Maar vanaf nu moet die pijl veranderen en moet die positie gelijk zijn aan 7. En dat geldt eigenlijk voor Kathleen, Christel, Marieke en Karen. Overal waar dat er ergens in een andere tabel een verwijzing staat naar hun positie, moet die positie worden aangepast. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat een aanpassing dat die veel meer tijd zal vragen. En dat is dan ook het nadeel van zo'n gesorteerde tabel... Ik ga mijn read-operaties versnellen, maar dat wil meteen zeggen dat create, update en delete trager zal verlopen. Dat is de afweging die men altijd moet maken. Nu, meestal kiest men wel voor snellere read-operaties, omdat er in een databank meer gegevens gelezen zullen worden, dan dat er zullen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. Nu, hoe zit het nu met relationele databanken? Dat zijn de databanken die we tegenwoordig het meest gaan gebruiken. In een relationele databank heb ik geen... Pointers meer, heb ik geen pijlen meer, werk ik ook niet met posities, heb ik alleen maar tabellen met velden. Hoe zit dat dan juist? Wel in een relationele databank zijn die, zijn die rijnummers verdwenen. U zou kunnen zeggen, ja merksem staat er op de eerste plaats. Eigenlijk bestaat volgorde niet meer in een relationele databank. Hoe vind ik dan een verwijzing terug naar een bepaalde record? Wel, in een relationele databank moet elke tabel een zogenaamde unieke sleutel of primary key hebben. Dat is een veld of een combinatie van velden die uniek moet zijn. In dit geval zouden we daarvoor postnummer kunnen nemen in die gemeentetabel. Ik weet ook wel, postnummers in België zijn niet uniek, maar laat ons ervan uitgaan dat ze uniek zijn, want dat is een belangrijke eigenschap van zo'n primary key, die moet uniek zijn. Ik mag niet twee keer hetzelfde postnummer hebben. Dus elke record in de gemeentetabel krijgt een uniek postnummer, hoe ga ik nu aanduiden dat er een koppeling is tussen mijn persoontabel en mijn gemeentetabel? Wel, daarvoor heb ik een foreign keyveld. Een foreign keyveld is een veld. Dat is dus niet hetzelfde als die nummertjes die in die laatste kolom stonden bij de, uh, de hiërarchische databank. Postnummer is een veld zoals straat, leeftijd, geslacht en naam met een bepaalde waarde. En in dat postnummerveld ga ik verwijzen naar een waarde die in een primary keyveld staat van een andere tabel. Van die gemeentetabel in dit geval. Wanneer ik zeg dat ik graag de gemeente zou willen weten van Joske, dan ga ik dus kijken wat het postnummer is van Joske. En vervolgens ga ik dat postnummer zoeken in de gemeentetabel. Gelukkig zijn ze gesorteerd. Dat wil wel zeggen dat ik trager zal zijn dan een hiërarchische databank. Bij een hiërarchische databank ging ik ineens naar de juiste positie. Hier moet ik zoeken naar 2900 in de gemeentetabel. En hier heb ik 2900 gevonden. Dus dat gaat wat tijd vragen, vandaar dat het trager is. Ik ga niet meteen naar de juiste plaats. Maar het zorgt er eigenlijk wel voor dat ik een groot voordeel heb ten opzichte van zo'n zo hiërarchische database. Want als ik naar de andere kant van de relatie wil kijken, we hebben net gezien hoe geraak ik vanuit persoon naar gemeente, maar ik kan nu ook met dezelfde structuur van gemeente naar persoon geraken. Wanneer ik zeg dat ik graag zou willen zien wie dat er in Schoten woont, en dit is voor alle duidelijkheid dezelfde structuur, ik wil graag zien wie dat er in Schoten woont. Schoten heeft postnummer 2900. Wel, ik ga gewoon zoeken wie heeft er overal postnummer 2900 Joske heeft dat, Marieke heeft dat, Karen heeft dat niet. Joske en Marieke wonen allebei in Schoten. De structuur van mijn databank bepaalt niet meer wat voor soort opvraging ik kan doen. Eenmaal dat de relatie gedefinieerd is tussen het foreign key van postnummer in de persoontabel en postnummer als primary key in de gemeentetabel, kan ik die in twee richtingen gaan gebruiken. Dus dat is een belangrijk voordeel van zo'n relationele databank. Nu om te besluiten, zou ik graag hebben dat u nadenkt over de volgende slotvragen: waarom is een opvraag in een hiërarchische databank sneller dan in een relationele databank? Want dat is wel een nadeel van relationele databanken, die zijn eigenlijk trager dan die hiërarchische databanken van vroeger.